Zo, een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers. Ja, toch een goede morgen. Ondanks het feit dat we nu weer aangescherpt maatregelen hebben en in een complete lockdown zitten, heb ik toch wel alsnog een goede morgen. Ik kom er toen niet aan. Het is wat het is. Het is wel jammer. Uh... Oh. Ik heb uh, een beetje tegenlicht nodig. Uh, wel jammer, want uh, de bedoeling was dat we eigenlijk vandaag nog een wedstrijd zouden spelen. Nooit uh, bij jullie overigens. Die, uh, uh, die ging niet door, tegen ze allemaal hadden afgewild. Dan zouden we eigenlijk nog gaan voor een, uh, voor een training, de laatste training met de aansluitend uh, ja, zal ik bij elkaar uh, zijn. Nou goed, uh, gisteren nog even een uh, zelftestje uh, gedaan. Nou, dat was uh, positief, want hij was negatief. Blijft een bizarre uitspraak. <laughs> Iets wat negatief is dat hij dan toch positief is moet. En maar goed, en, uh, maar goed uh, ja door de. Nu huidige maatregelen gaat het dus niet door. En uh, dat is uh, best vervelend, dat vind ik zelf. Dat vind ik jammer. Moet, het is uh, zoals ik al zei, het is wat het is. Het is niet anders. En uh, nou is het uh, goed voor onszelf zorgen. Uh, net ben een in het bos geweest, vier rondjes gedaan. Uh, ging best lekker moet ik zeggen. Alhoewel ik voor mezelf het gevoel had dat het best wel wat, wat, wat zwaar ging, dan kijk ik uiteindelijk naar het resultaat en dan kom je weer terug op. Een half jaar terug, dat je op een gegeven moment bepaalde gevoel hebt van ik kom hier vooruit, kom niet vooruit. En dan kijk je uiteindelijk naar de tijden en dan zie je van hé hey, vrek, het is toch helemaal niet zo slecht. Dus ja, dan moet ik weer aan merken aan die fase. Nou, daar ben met de kerst natuurlijk vrij. Het is zo nieuw, dus dan dus, uh, ga ik proberen om weer wat extra te trainen. Want uh, ik merk wel dat ik de laatste periode weer wat, uh, wat meer ga snoepen en zo. Een beetje mee, uh, mee laat gaan in de tijd van het jaar. Allemaal lekkere dingetjes, lekkere snoepjes, lekker eten. Dat soort zaken allemaal. Dus daar moeten we weer, uh, weer op gaan letten. Uh, ja. Als ik dan... Uh, op die manier kan zeg maar, ik voor mezelf weer kan, kan zorgen dat ik, dat ik weer, ja, weer wat, wat verder kom met mijn conditie. Ja, dat is alleen maar gunstig. Uh, prettig. Nou ja, de rest van de week uh, moet ik nog werken. Mijn werk gaat wel gewoon door. Het het houdt in dat er wel uh, bepaalde dingen gebeuren scholen scholen gaan eigenlijk uh, dicht, maar uh, ja, die moeten nog wel gewoon gesurfd worden, want uh, ja. anders gaat alles stinken. Dus ik verwacht en ik hoop dat de scholen gewoon open, uh, open gaan, dat er wel mensen zijn uh, die, uh, uh, die mee kunnen helpen, De leraren zullen er nog gewoon zijn, alleen uh, ja, leerlingen zijn gewoon thuis. Dus ja, en dat zijn al van die... Uh, van die dingen die er, nu, die er nu gebeuren, bedrijven gaan nu dicht, die zeggen met de kerst van weet je dan, dan gaan we ook gewoon compleet dicht. Dus ja, daar is het dan. Goed, zoals ik al zeg, tussen kerst en auto zouden we toch al vrij zijn van het werk. Dus lekker een beetje een weekje vakantie. Ja, komende week ja, we moeten we even goed gaan kijken hoe we dit gaan aan. Mag ze gaan doen, maar het is natuurlijk fijn, maar oh, het is een super reis. Het is echt een super reis, mooi, goed om te zien, het maakt, uh, het maakt de familie echt spannend. <laughs> en zenuwslopend, en zenuwslopend zeker. Maar wat was het waard, wat was het waard? Mijn hemel. Zo, nou we zijn weer thuis. Een korte zondagmorgen. Ik heb uh, daar straks uh, trouwens weer wat, uh, wat opgenomen, wat oefeningen opgenomen. Ja. Ik uh, wil toch kijken dat ik die op een of andere manier uh, ook op uh, YouTube uh, ga zetten. Maar dat moet ik even kijken. Ik, uh, pff, ik zie wel. Deze zondagmorgen praten, uh, zoals ik al zeg, ja, die uh, hou ik gewoon in, vind ik leuk. Uh, natuurlijk uh, krijg je af en toe uh, reacties van, uh, van bepaalde mensen. <laughs> Maar goed, dat maakt niet uit. En zeg, uh, ik ah, ik vind het wel leuk. Wat ze ervan vinden, mogen ze ervan vinden. Maakt me niet zoveel uit. Ik vind het gewoon leuk. And that's it. Ik heb altijd gezegd, als je het leuk vindt, moet je het gewoon doen. Nou ja. Dat doe ik ook. Dus we uh, moet er iets van maken. En als ze deze periode uh, uh, volgens maar saai op de bank gaan, uh, gaan zitten, ja, dat wordt ook niet. Uh, dat wordt ook niet. Dan, dan, dan kom je ook niet verder. Je moet wel ergens een beetje het positieve erin zien. En de ene die, uh, die kan dat wel en de andere die kan dat niet. Nou, ik probeer er met, uh, met dit een uh, klein beetje uh, positief uit te halen. Ik zei gisteren nog van uh, Oh, ik kan morgen lekker uitslapen. Zeg maar, dat gebeurt waarschijnlijk toch niet. Want je hebt toch een bepaald ritme dat je opstaat en dan zit, dan zit het toch in mijn kop van ik moet gaan hardlopen of moet ik wil gaan hardlopen dat zit dan op een gegeven moment toch in, in, je, in je systeem om, uh, om, dat, om dat zo vol te houden dat je nu niet gaat, uh, gaat verzaken want op het moment dat je het, uh, dat je het een keer aan de kant gaat leggen of je moet het bewust doen dat je zegt van oké okay, het kan nou gewoon niet door omstandigheden dat je ik weet ik Of je kindje weg bent of je zergens, dan, dan, dan, dan ga je dat niet doen natuurlijk. Maar normaal gesproken, ja, als je dan gewoon thuis bent, ja, waarom zou ik dat dan niet doen? Start gewoon op, je gaat even naar het bos, je gaat hardlopen en je komt terug en je gaat douchen en je bent klaar voor de rest van de zondag. Ja. Zo, zoiets. Ja. En dus, blijf het systeem zetten dat je gewoon s'morgens vroeg opstaat. En dan gewoon om 9 uur uh, weer lekker in bos aan bent. Vier rondjes vandaag. Ja, ik heb nog een poging gewacht voor, uh, voor de vijfde. Maar zoals ik al zeg, uh, mijn, mijn gevoel lag, uh, lag toch anders. Maar ik, uh, ik wil wel gaan uitbouwen. Ik wil echt, ik wil echt gewoon staan naar die vijf rondjes toe. Dan zeg ik, nou, vandaag had ik op zich de tijd om het te doen. Om het dan rustig aan te doen, maar dat, dat zit dan weer niet in me. Op een of andere manier zit het dan... Ja, weet ik niet. Dan denk ik toch van, weet je, laat ik het laat ik maar bij deze vier houden. Dan kijk ik de volgende keer weer. Dat is het dan. Weer een beetje, dat weer een beetje verschuiven. Dus dat is dan weer het, het negatieve eraan. Dat ik het dan weer ga verschuiven. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Ik moet echt gewoon zeggen van, kom op, ook gewoon die vijfde. Dan maar een lager tempo. maar dan heb ik uiteindelijk wel die vijfde gedaan. Dat moet er eigenlijk in komen. Maar ja, goed. Dat is niet. Dus, eh, vandaar. Nou, ik zou zeggen, alsnog... Fijne zondag, uh, nou, die hebben mensen natuurlijk al opzetten op het moment dat ze, het, dat ze zien. Uh, volgende week, tweede kerstdag ga ik natuurlijk ook weer gewoon, uh, gewoon uh, lopen, maar voor in ieder geval voor de eerste kerstdag zeg ik vast uh, fijne feestdagen, uh, goed uiteinde. Uh, gezond 2022, waar gaan we heen? 2022. En dan maar afwachten wat er allemaal gaat gebeuren, voetbaltechnisch en, en zo. In ieder geval tot 14 januari wordt deze lockdown of vastgehouden. Dus ja, dan is het ook geen voetballen. En ik, ik verwacht dat het weer heel anders gaat, gaat lopen voor de rest van het seizoen. Maar goed, de zogezegd wijze heren die weten het wel, zeggen ze. Omicron. Volgende week hebben we, volgend jaar hebben we Berta 24. Ik weet het helemaal niet. Goed, laten we het allemaal niet doen. Ik zou in ieder geval zeggen, als je dit toch leuk vond blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Dan, uh, ja, dan hopen dat we straks een keer wat, wat meer leuke, en spontanere video's krijgen. Maar ja, goed, ik, ik, ik weet het allemaal niet. Ik wil niet zeggen dat ik nou, dat, dat ik mijn down ben, juist niet. Ik ben best wel positief ingesteld. Maar goed, ik weer naar het mooie weer toe, dan gaan we weer langer lichten en zo, en dan kunnen we meer, en dan buiten, gezond, noem maar op. Maar ja, we zien het wel. Dat is het nogmaals, blauw duimpje omhoog, even abonneren op het kanaal, en dan uh, zie je je de volgende week weer. Ik zou zeggen, ciao.